En papa, het is een nieuwe dag! Papa, het oh. is al helemaal vol! Hadden jullie zo'n dorst, Hij zei ook van, nee, uh, heb je vaseline vas vas in huis? Ik zei, nee, ik heb geen vaseline huis, dat is gisteren opgegaan. Hey, hey. ik heb gewonnen! Papa! Mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Hij, uh... hey. Boe ik heb gewonnen. Uh. Oh. oh, hij gaat van Wat zijn nu mijn... aan het doen dan? Hij, oh, hij, hij heeft van mij al gedraaid. En van mij. Oh, van mij. Nee, Welkom wel. bij een nieuwe Mario Party vlog. Zullen we dat zeggen? Nee, niet doen we hebben. Yes. Het is een is dag. Papa, en dag en het is een nieuwe dag. Papa, het is alleen maar voet. Je heeft gewonnen. Kijk eens. Kijk hoe dit er dan bij ligt. Echt. Om niet om aan je te, te zien. Zetten wij hier actief te doen? Ja, ik heb een Boondock Saints uh, shirt is dus aan. Het is een beetje te mee. klein, maar. liefstelijk deze in een. Uh, een Wat je mee doet: lijst. Blijf! Zo'n grote lijst. En dan ophangen. Wat kom je doen? Ja, zitten. Kom je zitten? Want papa heeft vanmorgen een plaatje op zijn hand laten zetten. Een tatoeage. Een tatoeage op zijn hand. En die gaan we even laten zien. Kijk eens, papa. Zie je het? En op je ogen. Ja, dat is een andere tattoo. Katholiek gebed. En dan, um, ja, die wordt moeilijk. Kun jij deze t-shirt voor papa omhoog. Oh, hier zijn ze. Deze dan nog. Namen van de kinderen. Ik heb bijna wel te Nee hoor. Poetje van Brian. En dan wil ik hier nog Ferritas. Ja, Ferritas. Ja, Kwitas. En dan zo Hier E en hier de T. Veritas eracuitas, wat betekent dus eerlijkheid en gerechtigheid. Zeer belangrijk in dit leven van ons. Gewoon oh, die gerechtigheid, maar die krijg je vanavond auto. Hij zei ook van, uh, heb je vaseline vas vas in huis? Nee, ik, ik heb geen vaseline in huis, dat is gisteren op te gaan. Zijn jullie nog steeds aan het bier? Boksaoën. Boksaoën. Ken je hem nog? Door het midden van het land. Boksaoude. Overal relevant. Boksaoude. Noord, Zuid, Oost, West. Wat ga ik weer? Ja? Boksouwen. Hier het laatste lag was het best. Ja. Ik heb gewonnen. Woehoe. We gaan lekker aan de frikandelle en de patatso. Ah, ik heb gewonnen. Ja, dan ga ik even de oven aanzetten. Ik ga het We gaan van lekker aan de patatjes. Nou, de temperatuur staat er goed. Jij gaat lekker de aardappel te snijden. En ik heb een paar van jou. Ja. Als jij even een roodje pauw erin stopt, dan uh, moet dat. Roodje power, ja hoe dan? Dan roodje power. Dan rood je power. Nou, uh, kom maar mee naar boven. voedsel dames. Kijk eens, ik ga het wel binnenzetten meisje. Ik ga het wel binnenzetten. Even hieronder. Zo. hier rond zo. Hadden jullie zo'n torst, hè? Hadden jullie zo'n torst? Ik zit nu in de studio. Um, ik heb wat dingen te doen. Want de buffer loopt een beetje leeg. Ik heb alleen nog maar um, dierenpraatjes klaar. En moeten er moeten nog top 10 tips. En ik moet nog twee van deze video's uh, gaan bewerken. Dus tijd dringt een beetje voor jullie voor de aankomende week. Maar het gaat goed komen. Blijf vooral ons in de gaten houden. Misschien dat de dagvlogs uh, twee keer in de week gaan uitgezonden worden of drie keer in de week. Aangezien uh, de kinderen nu op school zitten is er te weinig content om te kunnen maken. Maar ik ga nu even twee top 10 tips uh, in elkaar zetten. En dan uh, uh, zit dat in ieder geval weer in orde. Papa. Heb je een leuke dag? Ja. ja? Hé hey, meid. Ja. Kom eens. Lekker knuffelen. Wat gaan we straks eten? En frikadellen en patatjes. Lekker, frikandel en patatjes. Hallo! Ik, ik zet mijn dagelijkse... De lamp staat aan! De lamp staat aan, ja. Ik doe even de dagelijkse rust. Brian ja. Ja. Ja. gaat ja. Papa. Wat zijn jullie aan het doen? Mario zit vast en ik ben Mario niet. Wat wil je aan het doen dan? Een Mario Party! Wat leuk! En wat wil jij zeggen Sis? Wat wil jij doen? Wat wil jij doen? Zo! Ik heb nog geen ster. Pot voor Dikkie Midori. Oh. Er komt weer een andere plaat met ster die wel heel dik. Wie zit er uit. daar? Ja. Zit zo op de telefoon zoals we van de gewend zijn. Waar zit jij nou op? Naar mama. mama. Hij ah, wat net toch andere kleur. Ja, jij bent mooi te maken. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb even nieuwe banken en stoelen gehaald net. Want uh, kijk, nieuwe stoel. Kunnen we ook onder de stoel nu schoonmaken en onder de bank. He? En de kinderen hebben nu een skateboard. Niet nou, nieuw, maar. Mijn skateboard! Voor is die nieuw, hoor. Mijn skateboard terug! Papa! Maar ik zou even mijn nieuwe camera laten zien. Ik geef het lampje uit, ik weet niet hoe dat moet. Zo, dit is de nieuwe camera, een JVC. even zien. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, of jullie kunnen zien, maar een. Uh, full HD-camera, kijk ik kan Berber ook in de spiegel zien. Wow, kun je bijna! Ah, een mooie camera, dus we kunnen weer uh, vloggen. Ja, Ik weet trouwens dat er nog een. Standaard? Een statief? Ja, maar met dopje, voor de ronde of niet? Moet jij dat even kijken? Het zou wel tof zijn. Die staat er al zo Ja, Ik ga wel eens kijken. Waar staat die dan? Hey, nee, in, in het hoekje uh, naast zeg maar. De zwarte kast. Ja, de zwarte kast even. Ik ga eens dus kijken of wij een statief hebben. Dat zou mooi zijn. Kan ik eigenlijk een statief op? Ja, dat zou een statief op kunnen. Kijk, de douche. Was voor vanavond. Ik zal we even mee naar beneden. Tussen de zwarte kast. Is dat hier? Ja. Zit daar nog zo'n opzetstukje op? Oeh, dat is die zware. Nee, die ben ik kwijt. Nee, daar heb ik niks aan. Nee, helaas. Die moet weg. Hoi. Foto'tje. Foto'tje Nog een foto van de koe. Foto van Brian. Foto van mama. Nee, daar zit geen opzetstuk meer bij. Helaas. lekker tv te kijken, Brian. Ja. Hele dag lekker in de pyjama. Ga weer, bebben. We <tie> mogen je toch niet te laten zien dat je zo moet huilen. Je bent toch een stoere meid. We gaan zo eten maken en dan gaan we lekker naar bed straks. Nog even Want waar gaan jullie morgen heen? Dat je ik ga naar denk, ja, de school en ga je die keuken halen. Het is hem niet meer helemaal, ik ga zo hmm. niet meer toch? Ga, jij gaat naar school en misschien ga ik keuken halen, ja. En dan moet je op afgaan, dat Dit is toch mijn papa ook, naar het ziekenhuis. Ja, moet, even, moet ik even een foto van mezelf laten maken. Moet ik even uh, een foto van mijn benen laten maken. Mijn benen doen een beetje soms pijn. Kijk, op die slaapt. Hallo? Ga je ook lekker slapen? Oh, mijn boekje wil ik aan het lezen. Nou, oh, ben je nog een boekje aan het lezen? Wil jij de vlog afsluiten? Dankjewel voor het kijken. Ga hey, je dat zeggen of niet? Moet ik het doen? Dankjewel voor het kijken. Druk even op het duimpje omhoog. Druk even op abonneren. En op het belletje. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Slaap lekker. Oh, Ga maar lekker je boek lezen. Tot de volgende keer! Papa! Mama! Brian! En Berber! Dit is de leukste familie van Nederland: de familie Romein!